Eén begrip is heel erg belangrijk in uh, jouw boek. Um, en dat is eigenlijk het resultaat van uh, jouw denkprocessen, jouw reizen. Je hebt overal ter wereld, van uh, Jordanië tot New York, van Zandam tot Jeruzalem, heel uh, opvallende en prikkelende optredens georganiseerd. En je hebt veel gelezen en hierover nagedacht. En toen kristalliseerde zich dat uit uh, in relatie tot de problemen waar we voor staan, tot het idee van de kunstenaars-mindset. Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt? Ja, puur met kunst. Kwam ik er niet? Want bij kunst denken we heel snel aan schilderijen, composities, literatuur enzovoort. Eigenlijk aan, aan objecten. En die zijn vaak het resultaat van een heel proces. En in het proces zit ongelooflijk veel rijkdom. En die kunstenaars mindset die staat eigenlijk voor dat hele proces. En die staat voor met een frisse blik de wereld zien, gevoelens toelaten, maar die ook omzetten. En op basis van die gevoelens misschien op een andere manier weer naar de wereld kijken, op een andere manier gaan denken en natuurlijk gaan creëren. Dus het is een creatieve houding, het is een, ook een scherpe, observerende houding, um, maar het is ook een idealistische houding. Nou, En dat alles, ja, dat werd de kunstenaars mindset. Ja. En hoe, waarom hebben we die nodig om, zoals de ondertitel van jouw boek zegt, de wereld te redden? Nou ja, ik geloof dat we nu het redden van de wereld, uh, we kijken enorm natuurlijk naar de politiek of naar grote multinationals die heel veel uh, kunnen beslissen of waar geld wel of niet wordt geïnvesteerd. En dat is ook echt hoe de wereld nu uh, gemaakt wordt. Um, daarbij sta je als ja, mens al snel in een soort van aan de, zij, de zijsporen of aan de zijlijn en... Um, ik geloof dat dat uh, doodzonde is. Dat we juist enorm veel kunnen doen in onze directe omgeving. En dan bedoel ik niet zozeer dat je je afval scheidt of uh, een zonnepaneel koopt. Het is ook vooral het vertellen van verhalen. Dus ook het uiten van je waarden eigenlijk. En datgene wat er echt toe doet. En om dat te uiten, dat is dat ook een soort ja, een creatieve houding. Um, en dat is ook besmettelijk. En ik geloof dat we daar enorm veel, het is een soort potentie in heel veel mensen van idealisme, maar het blijft een beetje verborgen. En ik denk dat het nodig is om het gewoon naar buiten te brengen. En dan merken we van elkaar van, oh, jij ook hier? Ben jij ook al idealist? Ben je ook al uit de kast? Nou.